welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag dit hele leuke witte truitje haken ik noem het de crochet white top en het is gehaakt van uh, de nova wol van vibra uh, je kan het op 60 graden wassen maar je kan het uh, niet in de droge doen dus verder is het wel een hele fijne katoen om te haken Um, ja, hij kost 1,79 op het moment. En je hebt een aantal bolletjes nodig. Uh, ongeveer 6 voor maat M 7 of 8 tot maat LXL en 9 bolletjes voor maat XXL. Ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Um, het truitje wordt gehaakt op haaknaald 3,5 dus die heb je nodig, je hebt nodig een schaartje, een paar spelden om de um, delen aan elkaar te haken het wordt in vier delen gehaakt Vier dezelfde delen dat leg ik zo uit um, een stopnaald centimeter en een paar steekmarkeerders het is altijd handig om een pen en een schriftje bij de hand te hebben um, ik leg even alles netjes weg, tenminste het katoen blijft liggen um, ik heb er ook een beschrijving van die ben ik nu nog aan het uitwerken maar daar staat ook in een diagram, dan hoef je niet elke keer het filmpje terug te kijken en um, de matentabel maar die matentabel heb ik ook hier in het filmpje voor um, maat M, uh, maak je vier uh, dezelfde afmetingen um, uh, ja, qua met het patroon, dus voor de lengte heb je dan 50 centimeter nodig en voor de breedte 25 voor een emmetje um, dan gaan we de basisketting opzetten en voor maat M is het 58 losse uh, ja, losse steken en in de beschrijving staat de L de LXL en de XXL Um, ik zal die afmetingen zal ik ook nog hier achter het filmpje zetten of voor het filmpje kan je het altijd nog uh, terugkijken um, waar je de steekmarkeerders moet zetten um, ja dan kan je even het filmpje op uh, stil zetten dan kan je het hier zien kijk bij de armschaten vanaf de schouder op maat m op deze afmeting lxl op deze afmeting en xxl op deze afmeting en midden voor ga je vanaf de onderzijde um, je steekmarkeerde zetten. En dan naai je het vanaf de onderzijde dicht. En midden achter is natuurlijk langer, want dan um, sluit het uh, even hier laten zien. Dan gaan we de voorpagina pakken. Kijk, voor heb je hier, ja, zolang als dat je het. Uh, we laten sluiten en achter loopt het hoger door. En het is gewoon een V-steek, dus het is heel makkelijk. Maar we gaan beginnen met 58 steken. Ja, het is echt een fijne katoen. Even het begin zoeken. Je haaknaald en je maakt een opzetlus. Even de camera goed zetten dat, het, dat je het goed kan zien. En ik zit even te kijken, ik heb witte wol of witte katoen. Dus ik zal eventjes een ondergrondje neerleggen zodat het beter zichtbaar is. je ziet me zo terug. Ik heb even een ondergrondje gemaakt zodat je beter de witte wol ziet. Witte katoen. Je maakt een opzetlus en je maakt 58 losse en dan moet je uitkomen op ongeveer 25 centimeter dus als je 58 los hebt dan zie ik je weer terug ik heb nu 58 losse opgezet en ik kom op meer uit dan 25 centimeter maar we gaan dadelijk het eerste stokje kijk ik kom op even goed meten op 31 centimeter maar omdat we dadelijk de eerste drie wordt meegeteld als stokje en dan gaan we hier dus de v-steek inzetten en het valt uh, het is een ruim vallend topje kijk het valt gewoon lekker ruim dus uh, zo kunnen we uitkomen en het zijn allemaal rechte banen het zijn gewoon vier banen die we moeten maken ik pak even het diagram erbij en dan zie ik je zo weer terug. Kijk in het diagram staat dat je de 1, 2, 3, 4, 5 in de zesde losse moet je een stokje gaan steken en dan uh, maak je twee losse steken en weer een stokje in die zesde steek. Dus daar gaan we mee beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus in die zesde, daar gaan we een stokje in maken. We gaan twee lossen, ik heb een beetje een haaltje, twee lossen maken en dan gaan we in diezelfde steek, daar gaan we weer een stokje zetten. pak ik even weer het diagram erbij, dan gaan we een losse maken en we slaan 3 losse over we gaan een losse maken en we slaan 3 1 2 3 over en in de vierde maken we weer een stokje dan gaan we weer twee losse maken één, twee. en dan gaan we weer in diezelfde daar gaan we een stokje zetten en dan ziet het er zo uit Ga ik nog een keer meten. Nou, ik kom op 28 centimeter. Maar als je je omvang meet, dan weet je ongeveer hoe groot jouw uh, uh, omvang wordt. Want je hebt dus vier van deze delen. Ga je maken. Even een losse nog we gaan even eerst de steek oefenen 1 2 3 en in de vierde zet je een stokje dan maak je weer twee lossen. 1 2 dan ga je weer in diezelfde steek daar ga je een stokje zetten en een losse tussen die v-steken 1 2 3 sla je over en je maakt een stokje en ik vind het even kijken 1 2 3 sla je over en je gaat een stokje maken nou deze wil echt niet lukken maar dat maakt niet uit we gaan gewoon nog een keer proberen dan twee lossen en in diezelfde opening weer een stokje dan weer een losse dan slaan we weer een, twee, drie over en in de vierde een stokje dan weer twee losse 1 2 en dan in diezelfde opening weer een stokje en dan losse en deze toer ga je zo helemaal afmaken tot het eind en dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer, de toer uh, van het patroon en het heeft maar eigenlijk één patroon maar de eerste toer is altijd eventjes goed opletten met de V-steek en we zijn op het einde. We hebben hier nog een stokje en een losse gedaan en dan gaan we weer drie steken overslaan en in de laatste zetten we dus een stokje en dan gaan we drie losse maken. en we keren het werk als een blaadje zo je draait je werk en dan ga je een v-steek weer hier inzetten dus je maakt een omslag en we gaan een stokje in deze v-steek zetten dan weer twee lossen en weer een stokje in de V-steek. Dan weer 1 losse. Dan gaan we naar de volgende V-steek. Omslaan. En een stokje. 2 lossen. Omslaan. En in de V-steek. Daar zetten we een stokje. Even opnieuw. Een nieuw stokje. In de V-steek. Een stokje. En dan krijg je weer een V-steek, zie je? Het is echt een lekker patroontje voor bij de TV hoor. Twee lossen en weer in de V-steek. Een stokje. één losse en dan ga je naar de volgende, niet hier insteken, steken, maar in de v-steek dan ga je twee losse maken 1 2 en in de v-steek weer een stokje dan een losse en in de v-steek weer een stokje. En twee lossen. En weer een stokje. En een losse. En een stokje. In die V-steek. Twee lossen. En een stokje in de V-steek. En een losse. En dan ga je weer naar de volgende. Een stokje en twee lossen, en meer hierin een stokje en zo ga je door tot het einde van de toer, zie je hoe leuk het eruit komt te zien het is echt een, uh, ja, een v-steek, het is makkelijk want je maakt eigenlijk vier gelijke delen en uh, ik zal het je zo verder nog uitleggen maar we gaan eerst even de steek oefenen en uh, op het einde zie ik je weer terug we zijn nu bijna bij het einde van de tweede toer. We gaan nog een V-steek hier inzetten in die laatste V-steek. 2 lossen en nog een stokje en 1 losse En dan gaan we de laatste steek van die 1, 2, 3. Die derde steek, die pak je en daar gaan we een stokje inzetten. Dus hierin gaan we een stokje zetten. Dan gaan we 3 lossen maken: 1, 2, 3. En we keren het werk. Zie je? En nou zitten al die veetjes zo, die zitten boven elkaar. Die horen netjes. Ik het even neerleggen en goed de camera erop. Ja, dan krijg je een beetje schaduw. Zo. Krijg je die V-steken allemaal op boven elkaar? Dus je keert het werk met drie lossen en je gaat weer in die eerste V-steek je stokje zetten. Twee lossen en weer een stokje. Eén lossen en weer een stokje in de volgende V-steek en twee losse ertussen. Zo. Ja, dit is de uitleg van de v-steek en ik ga nu verder met het uitleggen hoe je het truitje kan maken dus ik leg dit even weg en ik pak nu even het patroon erbij je maakt die delen, um, ik zal deze ook nog even in het filmpje zetten um, je had maatje M, je hebt de maatje LXL en je hebt maat XXL en die aantal steken um, die staan hier dus ik zal dit dadelijk even apart nog even fotograferen en in de film zetten en als je dit aanhoudt dan um, heb je je middenvoor hier en je, als je dus vier van deze afmetingen hebt, dus ja van jouw maat, dan moet je vier keer deze afmetingen maken en dan heb je middenvoor. En op het middenvoor moet ik heel eventjes kijken waar ik het heb staan, even iets verder. Moment, ja, deze heb ik net al laten zien midden voor um, maak je um, de panden aan elkaar vanaf 14 centimeter en voor deze maat is het 16 en voor deze maat is het 18 en middenachter maak je um, vanaf 74 centimeter je uh, maak je dicht de twee panden en maat LD 76 centimeter en maat XXL 78 centimeter en de zijnaden, die sluit je tot je de armsgaten uh, hebt. Dus je houdt de armsgaten over en voor maat open, sorry, en voor maat M hou je 24 centimeter open. Maat LXL hou je 26 tot 28 centimeter open. En uh, maat XXL hou je 30 centimeter open. Maar is het nou zo dat je arm uh, dikker of dunner is? Ja, dan maak je gewoon het het armsgat smaller of juist groter ik zal deze maten nog even fotograferen en hier achter plakken en ja dan kom je erbij dat je nog een bies moet maken en die boord die maak je met alleen maar stokjes dit zijn alleen maar stokjes en die boord um, die mate van de boord die zal ik hier achter plakken en dan kan je aan je truitje beginnen ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag duim omhoog en hierop abonneren hieronder op mijn foto en dan zie ik je bij de volgende video weer terug bedankt voor het kijken en tot de volgende video